I'm right here with you. Dus, uh, weet je, je hebt uh, niks waar je naam op staat ofzo? Nee, oh, nee. Ja, ja een uh, oud pasje ofzo. Oud pasje. Maar daar staat wel uh, je naam op. Ah, uh, nee. Ook niet. Hé, hey, dan ben ik bang dat je, je toch wel even mee naar het wil gaan nemen als je je niet kunt uh, identificeren. Ja, hoe is er dat dan? Huh? Ja, zoals ik zeg. Ik moet daarmee doen wie je bent en als je dat niet bent dan.. ik kan mijn naam wel vertellen. Ja, maar daar heb ik ook vrij weinig aan, want je kan ook zo maar je. Nee, ik ga gewoon even een leuk systeempje opzoeken. Leuk fotootje bij naampie. Nee, maar we gaan het gewoon heel makkelijk doen. Je gaat gewoon even met ons mee. Dan gaan we naar de dan gaan we daar even kijken wie je bent ja. Oh maar Jezus. Ga je gewoon normaal meelopen of hoe je. Ik vind het eigenlijk niet een. We altijd mee? Ja, u staat een joint te ook, dat is niet mijn probleem. Ja nee, uh, nee, zeker vanwege mijn huiskleur hè? Nee, zeker niet. Maar u bent ja, hier de een joint ook. Ah ja, nee, nee, nee, dus dat was gewoon een sigaretje. Maag. Het was geen sigaret meneer. Dat was gewoon een sigaretje. Nou, dan kunt ook aan mijn collega vragen. Die ziet uh, die, die, die, die, die, die, die ook gewoon dat hij een joint is. Ja nee, uh, je ziet hij heeft een brilletje op. Hij nee, ziet uh, dan niet zo goed. Je mag even meelopen, dan gaan we nee. Je gewoon normaal mee ja mee? ik loop wel even mee joh. Oké. Okay. Ja? Maar weer een auto. Zo, heb jij een schijp voor bij je die, die bij mag hebben of iets? Waar ik kan, kan Eh, uh, Nee, nee joh. Dit? Nee. Ik mag even handen op het dak zetten, gaan we even kijken. Ja, oh ja, ouwe. wat ik nu vind vind dat u hè. Hey, ouwe. Ja. ja, het is niet van jou hè. Nee. ook niet veel bij je sleutels en deze bij kan ook als ja even op de motorkap zo ik even recht voor ga ik uh, naar de oh. andere kant even in de auto zetten meneer cool. we hebben deze aangehouden de recht op raadsman kunt deze niet voorlopen wordt u er eentje toe toegewezen ook recht op te zwijgen, alles wat u zegt zal een kant tegen u worden gebruikt. Heeft u zich recht hebben begrepen? Ah nee. nee. Heeft u niet begrepen? Nee hoor, is dat weten waar, waarom, uh, waarom ik hier wordt aangehouden? Op het niet kunnen vertonen van een geldig ideebewijs? Ah, nee, dat is echt helemaal bullshit gewoon. Nou goed, meneer, het klopt dat u niks bij u heeft toch? Ja, dat klopt geheel. Nou, dan uh, is dat de reden van de aanhouding. Ja, ik geef u nog één keer de kans, u kunt gewoon mee gaan werken of we gaan even de boeien omdoen. Ah, nee, ja nee, ja, nee, nee, nee, we hebben echt effe, heet normaal geen zin in. Oké, okay, nou collega dan uh, gaan we Mag even we de boer staan. De... Hey joh, blijven staan. Hey, op de grond. Kom dan hè. Hé, op de grond. Laten we het rustig. Laten we het Vriend, op de grond nu. Hé, laat hem los man, doe normaal hè. Ja. ja ik heb Luister, Laten het aan. Laat hem los, ja. Laten we laat hem het rustig. Ik ben hier in de gang assistentie. Auw. Heet u er wel één op zee? Au. Op, dan maar. Zet u een ja. assistentie? Dus hij heeft gezet aanhouding. Laat me los. Bij afstand houden. Wat nou? spoedassistentie. Zullen we niet meewerken? We leven nu in de gevecht, hoofd. Ja. Hey, meewerken vriend. Hé, hey, opzouten, stoppen met filmen. 22 uh, 02 oc gaan graag ook om de deze kant op. Meewerken vriend. Klauwe erbij. Hij heeft die arm niet bij. Hij ja, ligt op zijn, zijn arm. Jij ja, ook afstand, wegwezen nu. Lang los, man. Hebben nee, nog één nee. collega nee, je die afstand. hier kan helpen? Fiend. hond op arm. met ja, ja, ik ik ja, ja. ja. Laatste e. keer dat ik vraag... Hey, ja, ja, wegwezen nu. Hé, hey, Jij afstand houden. Afstand. ik Ja, anders laat je de Afstand nemen. Jessie, wil jij nog even afstand houden? Ik wil afstand houden. Weet je, joh? Een hey, ja, dan Kunnen we boeien? Jij Andere ook hè? He? Linkerarm. Hey, arm geven of de hond wordt ingezet. Ja. Ja. Eén keer trap naar mijn collega's en dan heb je de, de hond uh, te pakken, ja. Simpel. Hoezo mag ik gewoon gebeuren uh, toch? Waar moeten we Ja, hij is in de boeien. Hij is in de boeien. Ja, je ja, Hey, ga je gewoon meelopen nu? lijkt me oké. Ga je nog steeds verzetten? Dan zetten we hem de bus. Gaan we lopen? Het kunnen nu slechts rustige stukjes. Hij luister, als jij met dat blauwe vest? Je kunt hier nu weggaan. Ik vroeg je bij deze om het gebied te verlaten, anders wordt je aangehouden, ja? Ja, ouwe, jij ja, moet ook even maken. Ja. Wat heb ik gedaan ja. dan. Hoofd naar beneden houden. Ja. Je hebt een hier. Nee, hier op de grond. Ik heb grond. Niets gedaan. Je ja. niet maar maar niet helemaal zomaar mensen mee. Hebben jullie niks te doen? drie. Ik heb ze uh, voeten, jullie toen een arm. Ja, kom maar naar de bus. De bus is weg. Niet ja, de bus maar open. Sukkels. Leg yes. hem erin. Ja. Wat gek. Oh. Zo, oké, okay, dan uh, gaan we rijden. Uit. Zo ga ik ga naar de volgende kant. Zander, had jij m'n auto veranderd? Gaat het gast Ja, je loopt niet naar die auto uh, toe. Een, ja, ik denk ik met een Prio 1 verder. Ik wil Ja, even kijken, collega, als jij uh, meerijdt. Ja, Politie je mee, van de hele tijd, ik denk gelijk met een Prio 1 verder. Je maakt alles kapot. Ja, luid maar. Ja, dat is blijkbaar nodig als je er zo bij komt staan. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, je dat los, ik ja. heb het al meer een dat keer gezegd, ik heb het al meerdere keer gezegd dat je van af zou betouwt, waarom doe je dat dan niet? Ja, je voelt je wel leuk hier zo, wat doen jullie nou ja? Kijk jij gaat even van de straat af, anders krijg je een verstaal, van de straat af. Ga jij van de straat, dat is een ontbaar trein. Gaat je helemaal niks aan ja, met die straat? Ja, het is echt raar. Ik wou ook, ik ga van de straat af. Oké, ik ga van de straat af nu. Hoezo? Wat wil je doen? Wegwezen hier. Wil je, op de weg, je, weg. je Heeft u een reden voor dan? Wegwezen. Wegwezen. Wegwezen. man. Ah ziens. Uh. Hey, luister eens jij. De -me met een blauwe vest. Je bent bij deze de aangehouden. Aangehouden? Ja. Belediging. Omdraaien. Maaai. Of die hond wordt ingezet. Is je camera? Hey luister eens. Die hond. Die gaat bij je. Dus je gaat nu meewerken. Op de Wat de Wat de grond. hond, Hond. Hond. Hond ja oké okay, auto's ingezet ja, het aan de kant gewoon af van de ja. die aan de kant kijk ja, okay. de buik gaan liggen Je is politie brutaal hij los de de buik die echt zijn ah. loslaten Yes arm erbij zo, zo. daar nog een hond nodig de boer maar die verdienen dit niet jongen oh gaat het wel joh gaat het gaat het agressief joh nee, man, het gaat agressief, niet hel hij komt goed ik ga klachten dienen komt ja ik ja, ben allemaal. Mevrouw, het lijkt ja, me te als ik gewoon mezelf. het gebied verlaat, uh, anders ben ik nu de volgende, ja. Fiets dit je Kijk, hey, kan so, die als daar we in de uh, nog nog? Ja, ik neem mee. Laat me los, vriend. Laat me los. Ik ben me niks killer Hey, mevrouw. Mevrouw, het lijkt me beter als hij het gebied gaat verlaten, anders ben de volgende die wordt aangehouden. Ga weg, joh. Ja, hij zit erin. zelf maar weg. Even kijken. Maak gewoon foto's. Nou ik word maar vlemmer was uh, uh, Laatste keer, jij gaat nu van de straat af! Hé, hey, ik rijd vies. deze af vanuit het bureau. Flikkers dat jullie zijn. Okay. Een andere collega was met die Kun andere Kun je dat mee niet gaan. doen? Oh. Ja, nou, oh, het sleutels nog in. Oh, het? fiets <lacht> Fietsflikkers. Voordat we nog even ID voordat ze vertrekken. Ja, controleer maar even. Mevrouw en meneer, mogen we hier deze kant op komen? Nee. Waarom? Waarom? Vorderen we bij zijn deze bang, even een de identiteitsbewijs. Zijn thuis? Zijn we zijn bang. niet bang, maar zijn komen zijn ze hier. Hé, hey, luisteren even. even. Als jij ook niet bang bent, kun je gewoon even je identiteitsbewijs kun je ons ook niet brengen, geven. Dan? Kun je ons niet volgen? Nee. Wat wil je? je? mag even je identiteitsbewijs geven. Jullie hebben niet bij, me die thuis is daar. Dat Wat maak je hier dan stampij, jongen? Je weet toch dat wij een identiteitsbewijs willen, waarschijnlijk? ja ik heb die ik heb die thuis ik woon daar ik word toch dichtbij ik zie dat dat in ik weet een explosie komt of de te voorschijn en die komt niet naar de kasten ja waarom is die kast hebben. aangehouden hij deed helemaal niks die stond gewoon voor zijn tuin jonger, jonger. zo nou ik ga doei. ik ja. yes. hey, ik wil je niet meer zien hè ja ik wil jullie hier ook niet meer zien prima God, God, God, als, verdomme, je, als op, jij hier niet bent het, zijn wij hier ook niet en mevrouw er ook mag ook even weg ja, kunt u mooi zien. U mag optrekken. Even kijken hoor. Ik weer even OC uh, lichten. Jongens, mijn uh, hond heeft een camera gevonden. Uh, is, uh... <laughs> ik weet niet hoe die eraan komt. Uh, 52 OC, uh. Hij uh, is ondertussen even bezig met uh, dan gaan We gaan over staat geen hoge. Ik zet dat één terug in de auto. Nou ik moet zeggen, ik heb deze wel meer onder controle dan die andere. Komt. Mij daar komen. Nope. Nee, oh god. Uitstappen hond. Nee, luisteren. Uitstappen. Goed zo. Nee, oh my god. Die hond die gaat luus Wie was hier uh, eerst te plaatsen? Ja, wij waren het... Uh, nou, goed. Die, ja. Nou, mooi. Hey, um, even kijken, twee man aanhouding. Die worden ja. naar het bureau gebracht, als ze niet al daar zijn. Ja, nee, nou, die zijn er al. Die hond die gaat weer helemaal gek, jongen. Ik snap daar helemaal niks van, van die beesten. Maar goed, oké, okay, jullie verder alles goed met jullie? Ja, nou wel wel. Ja. Ja, Oké, okay, top wel. Mooi, dan uh, zullen we ook naar het bureau gaan. Oh. Moet, je, moet je die hond van je niet je onder controle houden? Ja, die dolheid geloof ik, ik snap het echt. <laughs> niet, joh, die gek. <laughs> <No. Man? laughs> ik ga de dieren altijd eens opzoeken, want anders dit kan echt, die echt we niet. wel bij het Ja joh. die gaan we eens pepperen, die gek. Nou oh, Park, collega, daar gaan we toch open bro. Je moet je hond even spuit geven, hoor. Wow. Ja, ik kan zeker doen.